Blackjack, kijk eens Blackjack. Oh, Blackjack. We hebben wel een wortel natuurlijk. Kijk eens. Oh, Blackjack. Hé hey Annabel, is het lekker hoezak? Ik denk dat het lekker is. Hé hey, Jus, kom maar, Kijk eens, Jos. Oh, Jos. Nu moet ik met deze lege moeten moet terug. Een roosje is er nog niet. Hé hey, Black Tech! Kijk eens Black Tech. Oh Black Tech. Dat smaakt goed Black Tech. Oh Jos, dus, ben jij daar? In mijn rug! Kijk eens Jos. Dus. Oh Jos. Dus. Oh wat een. Oh dat ging niet helemaal netjes. Net dus. Oh Black Tech. Ik ga de hoogzak toch brengen.